Ja, is jammer dat de Nationale Sportweek weer voorbij is. Echt superleuk dat jullie allemaal hebben meegedaan en we hopen jullie natuurlijk volgend jaar weer te zien. Voor meer informatie over de Nationale Sportweek, ga naar de website en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Be active! Yeah!